Waarom is gedrag veranderen zo fucking moeilijk? Je gaat telkens op hetzelfde punt de mist in en ziet donders goed wat je hebt te veranderen. Maar toch verval je elke keer weer in je oude gedrag. Hoe komt dat? Gedragspatronen ontwikkel je al vanaf jonge leeftijd. Je bedenkt strategieën voor verschillende situaties en degene die werken, die hou je vast. Het heeft je dus ooit ergens mee geholpen. Shoppen? Ja, oké. Okay. Uh, ja, natuurlijk ga ik mee uit eten. Superleuk! Om dit zomaar te veranderen is moeilijk. Want ergens in je onderbewustzijn leeft er nog een angst dat er iets misgaat. Dat je bijvoorbeeld niet gewaardeerd wordt of dat je iets tekort komt. Hoe kun je dan nou toch je gedrag veranderen? Ergens moet je nieuwe succeservaringen opdoen. Met eigen ogen zien dat je angst niet klopt en dat het nieuwe gedrag je wat beter brengt. Begin hiervoor klein en makkelijk, zodat je kans van slagen groot is. En bouw dit steeds verder uit. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.